Welkom bij mijn nieuwe roadtrip door Italië. Deze keer ga ik met de auto naar Livorno, met de boot naar Sicilië, dan naar Puglia en uiteindelijk naar Lamarcka. Geniet van de beelden en laat je inspireren. Ja, we zijn nu onderweg naar uh, Italië, uiteraard. We rijden nu in Duitsland. Kilometer 100 uh, voor de grens met Zwitserland. Uh, de tunnel, dan door naar Livorno Livorno wordt de boot uh, En dan naar Palermo Ik uh, wil zeggen, daar begint het Maar dat is eigenlijk Op het moment dat je lekker aan het rijden bent Dan begint toen al het dakje open Net als in Nederland, prachtig weer Ik denk dat het hier ook richting richting 30 graden vandaag uh, gaat Nou, ik ben net wakker geworden Hier in ons appartement in Tamina En vandaag is het... Twee dagen minder weer, heerlijk weer. Dat kunnen we gelijk zien. Je werkt er wel 80 ja. Welkom bij het appartement SID 040. Weer bij Tarmina, vlakbij Labella. Zie hier daar? Echt een super mooi luxe Appartement. Weg, uh, van Syrië van de Poolia te gaan naar Bari. De plannen zijn een beetje gewijzigd. Wat mijn volgende passagier, mijn, mijn vrouw, heb ik uh, op het vliegveld gezet en er zou uh, mijn volgende passagier zo aankomen, maar die had de vlucht gemist. Dus in plaats van dat hij naar Catania vliegt, vliegt hij nu naar Bari en uh, hij moet rond een uur of uh, twee in Bari aankomen. Als het een beetje mee zit, zijn wij nu, Het dus op dit moment is het half tien. Als het een beetje mee zit, dan ben ik rond half drie een bari. Ik heb een beetje aan hoe het met de boot gaat. Dat is gewoon erop en aan de overkant. Wel heel erg jammer dat ik Sicilië achter moet laten. Maar Sicilië is echt te gek. Het is nu alweer 28 graden eind september. Half die morgens, heerlijk, prachtig weer. Dus uh, ja, jammer. Maar Poelja is ook helemaal te gek. Als jullie weten ben ik veel vaker in Poolja geweest dan Sicilië. Uh, ik ga dan daarna in mijn gaan weer slapen. Echt een van mijn favoriete plekken. In een van onze mooie appartementen voor een sterrenzorg. Hey, Hallo in het historisch centrum. Hoe lekker praten? En dan gaan we weer hele leuke beelden laten zien en een aantal mooie woningen bekijken en uiteraard weer lekker eten. Ik heb de boot net gemist. Heel jammer. Twee dagen. Het enige wat jammer is vandaag. Dat we meer golven hebben. Toch een Zo ook het barretje. Pas de Chotto erbij. Ach jongens, jongens, jongens. Ik moet wel zeggen: het is dit jaar wel hard werken. Normaal ga ik alleen. Dan ga ik zelf het tempo bepalen. Maar nu zijn er mensen bij mij die me helpen met filmen, organiseren, plannen. En ik moet ineens veel harder werken. Maar ja, het is voor een goed doel om te laten zien hoe fantastisch mooi het hier is. Nou, nog één keertje dan zo. Oh mooi hè. Geweldig! En we rijden net een nu in, ja, dan krijg je dit soort geweldige plaatjes hier zo. Ik heb uh, onze webgeroere Thomas opgehaald. Daar achter loopt hij ergens. En die gaan we nu een paar dagen assisteren om te filmen, mee te helpen, gezellig te doen, lekker te eten. Ik heb er heel veel zin in, het is mooi weer. Marken. en uh, gisteren zaten we nog in uh, 37 graden onderweg en het is nu 14 uh, graden wel mooi weer en er ligt sneeuw op de bergen vannacht gevallen bizar het weer slaat helemaal om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 De cover eroverheen echt ontzettend lekker. Waanzinnig mooie plek. De zon is net even weg, want de zon is de hele tijd wel. Maar het is echt een super, super, super locatie. En dan kijken we eens naar het zwembad. Prachtig. Helemaal te gek. Ja, dat was het weer. Het zit weer op. De trip is erbij. We zijn weer terug op kantoor. We zijn druk aan het werk met zowel de vakantiewoning als met de webshop. Ontzettend leuke trip gehad. Geweldig door Sicilië heen. Polja Lamarken, helemaal top. Uh, uiteraard gaan we nog kleine filmpjes maken nog, uh, voor elke specifieke plek waar we geweest zijn, elke woning en uh, de leveranciers die we bezocht hebben. Die komt natuurlijk staan op Facebook en op YouTube. Uh, like ze, deel ze. Um, en vooral geniet ervan. En tot de volgende keer.